Uh, ja, we hebben voor Antonisse gekozen omdat er ja, vertrouwen was van in het begin. Uh, er werd geantwoord op de vragen. Uh, als je een e-mail stuurde, dan werd er ook uh, onmiddellijk of, of heel kort links feedback opgegeven. Beetje het gevoel van vertrouwen en dan ook uh, de openheid, de open communicatie. Uh, het continu opvolgen van, uh, van ja, vragen die werden gesteld omtrent uh, prijzen, omtrent uh, verschillende mogelijkheden, appartementen. De communicatie is heel goed verlopen en, en dat is perfect eigenlijk afgehandeld.